Jeetje, jongens, wat zijn er veel mensen. <laughs> ik doe maar of jullie aan mijn keukentafel zitten, want ik vind het best een beetje eng. <laughs> leuk, wel heel erg leuk. Toen Frank mij vroeg, die was in de bakkerij. En, uh, nee, het is eigenlijk ervoor gegaan. Ik had Frank gezien bij Loes op het moment dat hij uh, een nacht had vastgezeten. En ik zat in de auto naar Loes toe en ik dacht, we moeten iets gaan verbinden met elkaar. Maar ook naar de ondernemers toe. Ik ben zelf ondernemer. En ik mijn god, wat vind ik dit een rottijd? En wat vind ik het lastig oh, oh, ja. om met iedereen rekening te houden? En het liefst schud ik iedereen door elkaar heen. Maar ja, dat werkt niet. Ik merk dat het eigenlijk alleen maar averechts werkt. De eerste avond dat ik hoorde dat, dit, uh, dat we op slot moesten, dat we ons die café dicht moesten doen, was ik helemaal van de leg. Ik kon alleen nog ja, maar huilen prachtig. en waarom kon ik alleen nog maar huilen? Ja, mijn Omdat vrouw, ik gelijk voelde in mijn systeem dat dit ja. gewoon niet klopt, wat hier gebeurt. Helemaal niet, ook ja. niet een klein stukje. Maar ik was gelijk wakker, maar mijn man niet. Heb ik en dat is van heel moeilijk, Vanessa van Thijssen. ben je al zomaar bij elkaar. Ik was veertien toen ik mijn man leerde kennen oh, ja. en ben je vijftien. Ja, als je dan zoveel uit elkaar komt te staan, want dat is wat eigenlijk gebeurde. Hè? Ik wist gelijk, dit klopt niet, dit is niet zuiger, dit is een heel ander plan dat eruit gerold wordt. Maar dat zag mijn man niet. Dus we hebben echt een week of zes de tijd gehad om weer naar elkaar te moeten groeien. Maar dat gebeurde nu ook bij het personeel. Want ik kan je vertellen, van de dertig mensen was er misschien hooguit één wakker met mij. Nou, zie dat maar een beetje om te buigen in positiviteit. Dat is uiteindelijk best wel gelukt, doordat ik constant vragen teruglegde. Als zij de angst zaten, ik weet nog wel de eerste week dat ik in het bakery café kwam, wat voor de helft dicht was en wat voor de helft open was. En het personeel had daar, ik geloof, zes dozen met handschoenen staan. Uh, er stonden wel drie trays met van die handgels. Oh, ik, ik ben ik niet te verstaan. Steek je hand op als ik niet te verstaan ben, want dan ga ik harder praten. Nu wel? Harder. Nog harder? Mijn god. Oké, okay. komt goed uiteindelijk. En anders kom je straks maar wat dichterbij, dan vertel ik het nog even in het kort, zeg maar. Maar ik zat bij het verhaal. Oké, okay, handschoenen. In iedere winkel pakken handschoenen, pakken handgel. Ik dacht, oké, okay, voor de rustvolle dames. Oh, laat maar even, laat maar los. Maar toen had ik een wakkere klant. En die kwam in de winkel en die man die zei tegen mijn verkooster... die eerste de handgel pakte oh, ja. en vervolgens een handkaaskorsant. Die man zei, die wil ik niet. Oh... Oké, okay, daar had ik niet op gerekend. Zij ook niet natuurlijk. Nee, zegt die man, ik wil gewoon een kaascroissant die je met je hand pakt of voor mij pak een handschoen. Maar jij geeft mij daar het signaal mee af dat jouw croissants niet veilig zijn. Nou, dat vond ik wel een, uh, een doordenkertje. Vervolgens gingen we koffie inschenken. Eerst druk met die stomme handschoen aan. Maar dat werkt natuurlijk ook niet, want het zit in een beker. Dus dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Maar zo werkt het dus in je hoofd. Dat je ineens niet meer helder nadenkt. Zelfs ik niet. Want ik wist dat het allemaal niet klopte. Maar dan heb je ineens te maken met 30 mensen die in paniek zijn. Ik had al de eerste avond van die corona uitbraak tot half twee s'nachts. Allerlei rare appjes gehad. Dat corona in ons roesvrij staal ging zitten. Want we hebben een roesvrij stalen toonbank. Dan kreeg ik zo'n enge foto met zo'n ja, zo raar virusje. Dus het is, zo, het is zoeken. Het is echt zoeken. Uiteindelijk is het leuker. Ik ben bij Loes geweest voor een coaching. En toen zei Loes, als jij nou eens anders met dat virus omgaat, dan gaat jouw personeel daar ook anders mee om. Hé, hey, dat was een mooi moment voor mij. Waarin ik het ook echt anders ben gaan doen. Ik ben aan mijn visie vast blijven houden. Van dat virus is niet eng. We laten ons helemaal gek maken. Wij gaan daar niet aan meedoen. Uiteindelijk moet ik zeggen dat dat redelijk gelukt is. Want, en dit vind ik echt heel gaaf, daar ben ik heel trots op. De eerste keer dat het filmpje kwam dat we mondkapjes moesten gaan dragen. En dat ik een brief kreeg van de bond dat het zo gezegd... Nou ja, verplicht, maar dat het eigenlijk moest. Toen dacht ik, oh paniek, want ik ben ook nog eens doof aan één kant. En dan kan je niet mijn lip lezen. Ik had helemaal die mannetjes in mijn hoofd, die maakten me helemaal gek. Dus ik dacht, oh paniek, ik wil geen mondkapje, ik wil geen mondkapje. Ik dacht, Evelien, kom op, gaan we helemaal niet doen. Iemand had al heel snel op Facebook gezegd dat dat niet kan, dat staat niet in de grondwet. Dus we gaan het niet doen. Dus ik zei, lieve meiden. Want er waren er een paar die het wel wilden. Lieve meiden, als jullie een mondkapje willen, dan wil ik dat één van jullie met een rapport komt waarin staat dat het wel goed voor je is. Want ik had er inmiddels al veertien gevonden waarin stond dat het niet goed voor je was. Nou, ik zal je uit de droom helpen. Er is er niet één. Dus, ook die mensen die dat eigenlijk heel eng vonden... Lopen dus nog steeds, gelukkig, dank, zonder mondkapje. En ik hoop dat we dat kunnen blijven doen. Oh, lief. Ja, ik ben niet zo gewend om op een podium te staan, dus ik loop maar door. Ik doe maar net of jullie nu bij mij thuis aan mijn tafel zitten, want anders vind ik het zo spannend. En dan heb ik zoiets van, nou, oh, een beetje gezellig klitsen. Maar goed, wat ik nog wel... En dat doe ik ook eigenlijk bij mijn personeel. En ik heb ooit voor de corona één keer een geluksles mogen geven, daarna was het natuurlijk corona. En wat ik heel, waar mensen heel van hebben, en dat vind ik wel mooi om die boodschap mee te geven, is probeer in deze tijd toch zoveel mogelijk naar beneden te kijken. We zijn zo gewend om allemaal naar boven te kijken. Weet je, die heeft het nog beter en die heeft het nog beter. Laten we alsjeblieft niet vergeten om iedere dag ongelooflijk dankbaar te zijn. En blij zijn met de dingen die we nog wel kunnen doen. Dat ontroert me, wat leuk is dit. God jongens, ik ga het nog leuk vinden. Nee, maar even, ik bedoel er eigenlijk mee, bedenk maar, als je het kut hebt of rot hebt of vervelend, dan weet je... We hebben in ieder geval wel nog altijd, iedere dag, schoon drinkwater. We hebben iedere dag nog te eten. En dat is iets waar we heel dankbaar voor moeten zijn. En wat mij heel erg helpt, als ik me echt zwaar kloot, ik moet het anders zeggen, hè, waarin ik mij heel zwaar vervelend voel, dat is wat netter hè. Waarin ik mij heel zwaar vervelend voel, dan, kijk, dan sta ik op en dan heb ik soms echt wel dat ik met mijn kop onder de dekens wil zitten, maar dan denk ik, ik kijk in de spiegel en denk, ach lieve schat, het gaat ooit goed komen. Ook deze tijd gaat weer voorbij. En dan tover ik een glimlach op mijn mond en ik kan je vertellen, dat helpt. En dat kan je soms niet geloven als je je zo down en kut voelt. Maar het is echt rottig voelt. Maar het is echt waar. Ja Frank, het is goed. Oké. Okay. <laughs> ik wil je heel erg danken om naar mijn verhaal te luisteren. En uh, applaus voor jullie zelf.